Zo het de week van iets was, was het de week van uh, de affaire spoorloos. Wat groot nieuws. Kees van der Spek, de grote gevaarlijke Kees van der Spek, ontdekte dat er allemaal mismatches waren. Er waren mensen, adoptiekinderen aan ouders gekoppeld. die helemaal niet hun biologische ouders bleken te zijn. Hij zat er bovenop. Uh, Dirk Bolt heeft zich verdedigd. Het is een zaak waar eigenlijk alleen maar verliezers in waren. Behalve één man die opstond: Galiet van Galiet van Sofie. is Galit, het is Sofie Sophie was ziek de hele week, Marcel? Ja, ik was die week op het Mediapark. Het al rond Sophie is ziek. En dan zie je zo die redacteuren van dat Galit en Sophie... helemaal met zak en as rondjokken. Maar die Galiet heeft dat ongelooflijk goed opgepakt. Die heeft natuurlijk Sophie is natuurlijk een soort zwam die over het programma hangt. En die die Galities is in zichzelf gaan geloven. En op woensdag, ja... Ik weet niet wat er in hem is gevraagd, Maar tegenover hem zat Dirk Bolt, alsof het een leeuw was die een, ja, een stuk rauw vlees kreeg volgehouden. Hij <racht> klauwde erheen. Hij liet werkelijk helemaal niks heel van uh, Dirk Bolt. Ja, en ik hij vond was het ontketend, toch. Een, hij was ontketend. Ja. hij heeft daarna die vorm vastgehouden. Hij is ja. door blijven gaan. Ik vind het echt. Ja, ik had dit nooit achter hem gezocht. Ja, we hebben ook even alle vragen van Galit die aan Dirk Bolt heeft gesteld, achter elkaar gezet, zodat je kan zien hoe erg hij ontketend was. Ik had niet gedacht dat je hier zou zitten vanavond. Toch is hij hier. Zeg je dan, hij is gewoon een betrouwbare medewerker voor ons. Maar zeg je eigenlijk, die, die, die hele uitzending van, uh, van Kees van der die trek ik in twijfel nu. Edwin is natuurlijk... Oh, ja, vindt... Achteraf kan je niet zoveel aan doen, je nee, nee. kan ook ben, denken van... Wacht, wacht even, wacht even. Ik, maar wel, ja. laten, we, laten we even verder gaan. Je, je denkt al en, al in een... ja. Toen ik me vroeg naar mijn halfbroer, zeiden ze van... Ja, we hebben je toch al geholpen, je hebt je halfbroer toch al gevonden. Succes ermee. God, zal... Dan is het niet een, een incident, dan is het een optelsom... wat leidt tot de conclusie dat deze man kennelijk niet te vertrouwen ja. is. Ja. Dus, dat, dat is dan... Ja, het is dus goed. Je mag dat zo vinden. Vind dat maar zo. Het is dus goed. Laat maar zo. Het is dus goed. Rob, ik weet niet of je wel eens naar Galide en Sofie... Ik heb uit. dit gezien. Dit heb je gezien. Wat vind heb... je hiervan? Ik voel hemeltergend. Echt waar? Ik voel een inquisitie. En, en, en dan laat je alleen hem zien. Heb je Wouke van Scherburg gezien? Ja, maar goed, uh, Dirk Bolt had ook kijken. wel wat te verdedigen hè, daar. Nou ja, het is wel tegenwoordig mode om iemand te veroordelen voordat er überhaupt nog maar een flinter bewijs is. En dat is wat hij probeerde uit te leggen. En vervolgens ramt iedereen eroverheen. Ik zat, zat iedere keer te kijken en ik denk. Ga nou geen ja, idee nou van, van de spekken al. Ga nou gewoon eerst eens een keer onderzoek doen. En dan horen we het wel. Ik bedoel, als die. Maar de aantekeningen zijn niet best, hè? Dat is natuurlijk heel verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ja. Als het, uh, het, het zal ongetwijfeld, uh, zal er een kern van waarheid in zitten. Maar het was gewoon een inquisitiegesprek.